Ik ben ervan overtuigd dat creativiteit de sleutel is tot goed ondernemerschap. Iedereen is creatief. Oh ja? Elk mens is creatief, ja zeker. Dat mensen wat speelser naar de wereld kijken en vooral kijken van hoe ze hun onderneming naar het volgende level kunnen trekken ja. door creatief te leren denken. Speelskills. Als jij je creatieve skills aanscherpt, dan krijg je een succesvoller bedrijf, een waardevoller netwerk en meer klanten dat is de belofte van mijn gast en in deze video deelt hij de vijf skills die jij hiervoor nodig hebt welkom bij CVD tv hij schreef het boek Skills, is expert op het gebied van creativiteit en ondernemerschap. En hij is mijn gast in de studio Vincent Merk. Vincent, van harte welkom. Dankjewel, Ronnie. Ja, leuk dat je er bent. Uh, tijd voor uh, zeg maar een, een portie creativiteit. Maar om te beginnen de handvraag: waarom, waarom is creativiteit voor ondernemers zo relevant? Ja, creativiteit uh, laat je op een speelse manier kijken naar alle dingen om je heen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het doel, waardoor je kansen gaat zien. En uh, we weten allemaal, ondernemers vooruitkijken. Door kansen te zien uh, zie je dingen die je misschien anders over het hoofd ziet. Je kan wat beter improviseren op dingen die misgaan of anders lopen dan je denkt. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat uh, creativiteit de sleutel is tot uh, goed ondernemerschap. Maar ik kan me voorstellen dat ondernemers zitten te kijken die zeggen: ja, maar ik ben helemaal niet creatief. Iedereen is creatief. Oh ja. Elk mens is creatief. Ja, zeker. Denk, Denk maar eens terug, maar. terug aan, je, aan, je, aan je kindertijd, zeg maar. Iedereen liep toen verbaasd en verwonderd, enthousiast te spelen en te huppelen ja, en, en, en creatief te, te zijn, allemaal combinaties te maken. Ja. En op een of andere manier, alle diersoorten in de wereld zijn dat blijven doen. De mens is daarmee gestopt op een of andere wonderlijke manier. Sinds wij volwassen zijn geworden, een huis kopen en dat soort dingen. En ja, ja, ja. een baan hebben, weet ik veel wat. <laughs> denk denken dat doen we niet meer. Ja, ja. Onzin, echt nonsens. Dus oh. daar moet het weer aan leren. Goed, vijf skills. Daar yes. gaan we langslopen. Super concreet. En we beginnen met uh, fantasie. En ik las uh, in je boek, een prachtig boek trouwens. Echt mooi uh, uh, mooie vormgegeven. Er zit super veel in, straks daar meer over. Uh, uh, niet kennis, maar verbeelding is het ware teken van intelligentie. Uh, zo zei Albert Einstein. Uh, waarom is fantasie uh, zo'n belangrijke skill? Fantasie zorgt ervoor dat je dingen je voorstelt die misschien wel niet waar zijn of niet kunnen. Yeah. Maar die zorgen voor nieuwe gedachten in je hoofd. En kijk, Einstein was natuurlijk een wetenschapper. En heel veel mensen zien wetenschappers als uh, uh, geeks, als, als nerds die alleen maar bezig zijn met nullen en enen. Of, of kennis en wijsheid en dikke boeken en zo. Yeah. Maar wat zij doen is combinaties maken in hun hoofd die anderen niet maakten. Want daardoor kom je natuurlijk op een... Geniale formule of een nieuw nieuwe inzicht. Ja. Nou, dat zijn dingen die wij allemaal kunnen doen. En kunstenaars doen eigenlijk hetzelfde. Maar dat zit hem allemaal in die fantasie. Uh, die fantasie die je aanzet, waarmee je dus andere blikken uh, maakt. Dat combineren van schijnbaar onlogische dingen, daar heb je een paar ja. prachtige voorbeelden van in je boek staan. Zeker. Uh, eentje die ik absoluut wil dat je die uh, beschrijft, dat is het, het ontstaan van het klittenband. Ja, wat iedereen er. Die ja, iedereen kent. Zeker. Vertel. Hij was een Oostenrijkse uh, uitvinder. Die liep met zijn hond. En uh, ja, die hond was even afgedwaald. En die was aan het rollenbollen echt in een struik. Ja. die kwam terug en die zat onder de plakbolletjes. Een beetje kleefkruid, maar dan in het kwadraat, zeg maar. Ja. En uh, ja, die arme man is daar de hele avond mee bezig geweest. Zodat uh, uit die vachten plukken. Jankende hond, weet ik veel wat. En uiteindelijk, tien jaar later, uh, heeft hij dus Velcro uh, uitgevonden. Want hij dacht: iets dat zo goed kleeft. Ja, daar moet je toch ook iets anders mee kunnen dan uh, een hond mee lastigvallen. Dus ja, wat dat betreft, die combinatie, uh, die fantasie die hij daarop losliet, ja. en die combinatie die hij maakte, zorgde voor een ja, ik mag wel zeggen, geniaal bedacht product. Ja, ja, ja, dat is, ja, dat is zeg maar het niveauetje paperclip, zeg maar. Ja, zo beetje. zeker. Hey, en de grasmaaier. De grasmaaier is ook een mooie, ja. Eh, ik <laughs> weet niet hoeveel mensen weten wat een kaartmachine is. Kaart met een D. Maar dat schijnt een machine te zijn die in, in, in, in stoffabrieken en zo ervoor zorgt... dat die rafels, die, die kleine stofdeeltjes, ja. dat die van de machine afgaan. Omdat die zo hard draait. Nou, een man liep daar uh, uh, een keer in zo'n omgeving uh, uh, rond. En die dacht van, ook hierbij... Uh, zie ik wel andere mogelijkheden. En die kwam dus uiteindelijk op de grasmaaier Om de terecht. grasmat glad te maken. Ja, ja, ja, ja. precies. Dus, ja. Uh, dus zo zie je, als jij uh, openstaat voor inspiratie, want dat is het natuurlijk vooral, je moet ja. openstaan voor inspiratie, dan zie jij dingen... En dan kun je met die fantasie, kun jij dingen combineren. Uh, wat we hebben afgesproken is dat we per skill, we hebben er vijf, dit is de eerste, fantasie, dat we ook concreet, in de boek staat veel meer, maar concrete oefening uh, meegeven voor de uh, kijker. Wat is de, de, de, en de oefening voor fantasie is een alternatief voor de to-do-list. Ja, zeker. Vertel. Ja, ja, ja. Nou, heel veel mensen, zeker nu we allemaal thuiswerken, zijn heel veel aan het rammen. Hè. In je eentje, in je eigen bubbel, uh, een takenlijst maken, afvinken, afvinken, afvinken. Yes, ik ja. hebben al mijn taken gedaan voor vandaag. Daarmee... Metsel je eigenlijk je hele dag uh, helemaal vol. Dus andere dingen doe je niet meer. Um, mijn tip is, maak ook een to do list Dus niet <tiedacht> alleen een to-do-list, maar ook een to do list Daar maak jij gewoon een lijst van dingen waar je weinig energie van krijgt. Of die jou eigenlijk altijd, uh, die altijd bungelen aan de onderkant van jouw uh, to-do-list. Of ja. uh, op, misschien staan er wel mensen op die jou heel veel tijd kosten. Ja, al dat soort dingen, zet ze erop en zorg ervoor dat je die to-do-do-list net zo serieus neemt ne als je to-do-list. Want je moet eens dus weten, heel veel mensen zeggen, ja, we moeten prioriteiten stellen. Maar alles krijgt prioriteit één. Dat kan natuurlijk niet. Dat ja. weet jij ook. Ja. Dus um, prioriteiten stellen betekent ook dingen loslaten. Maar Toedeloelis wil niet zeggen dat je dan ook die hele lijst perfect moet afwerken. Want, want er staan natuurlijk ook taken op die je wel moet doen. Tuurlijk. Maar het, het, het, het, het biedt ruimte in je fantasie om gewoon eens op een andere manier naar je taken te kijken. Ook. Ja, er zijn ook bedrijven die dat doen. Hè. Google die heeft op een gegeven moment de, de 20% regel ingevoerd. Ik weet niet of ze hem nog hanteren, maar destijds ja. in, toen ze begonnen, <kwijnt> kwam op neer. Je krijgt 20% van jouw tijd om side projects te doen. Dus dingen die niet direct te maken hebben met het werk wat jij moet doen, ja. maar uh, dingen die je graag zou willen doen voor dit bedrijf. Dat dan weer wel. Ja, ja, ja. En niet alleen voor jezelf, uh, ja. dat zou een beetje uh, freaky worden. Maar um, ik denk dat dat een hele goede manier is om ook voor jezelf een afspraak te maken. Soms pak ik gewoon tijd. Ja. En die moet je maken, hè. die is er niet zomaar. Het is prioriteit stellen. Ja, het is prioriteit stellen ja. dat je die rust pakt en dus ook creatief gaat denken. Heel veel mensen denken, creativiteit kost alleen maar tijd. Of dan moet ik dingen doen die ik helemaal niet leuk vind. Mm. Die denken dan uh, moet ik zeker gaan verven of een kwast pakken of ja, uh, gaan ja, ja, ja. knutselen of zo. Hey, als jij het niet leuk vindt, vooral niet doen. Ja. Maar creativiteit is wel een manier om anders te gaan denken. En daar moet je tijd voor pakken. Ja. Je moet het eigenlijk zien als een danspas. Creativiteit is eigenlijk een soort danspas buiten je huidige werkelijkheid. Dus mm. je taak die je nu hebt, stap je even uit... Je gaat iets doen waar jij inspiratie van krijgt, daarna stap je weer terug hmm. en ben je gewoon geïnspireerd en ga je verder met je taak. En, en dan moet je eens kijken wat voor ideeën je er dan los krijgt. Ja precies, want dan ga je heel anders om met die taken. Juist, en ja, dus, dan wordt je fantasie geprikkeld. Ja. De tweede skill, flexibiliteit. Ja. Uh, en, en wat ik daarin las wat mij wel triggerde, want dat is natuurlijk uh, uh, geen zorgen maken over dingen waar je geen invloed uh, op hebt. Dat ja. vereist uh, flexibel zijn. Uh, uh, uh, uh, hoe moeilijk is dat? Uh, dat is pittig, maar het hmm. uh, is een oude les van de, de oude Grieken, uh, de Stoïcijnen waren er al mee bezig. Um, kijk, je moet tijd maken. Dat zei ik net al, uh, tijd maken kan alleen maar door dingen los te laten. Het makkelijkste is om los te laten, dat zijn de dingen waar je niks aan hebt. Uh, je zorgen maken over het weer. Ja, weet je, het weer is het weer, daar heb jij geen invloed op. Nee. Uh, uh, kijken, jaloers kijken naar een, een, een concurrent die, die dingen beter doet dan jij. Boeien, weet je. Nee. Ik bedoel... Als je er iets uh, van wil leren, prima. Maar als je alleen maar over gaat opbinden, niet nodig. En dat heeft ook te maken met hoe iemand op jou reageert. Jij legt iets voor, iemand reageert positief of negatief wel op. Dat kan. Maar ga daar niet in vastzitten. Ga er niet te veel tijd aan besteden. Dus meer, is dat meer go with the flow? Moet ik het, is, moet ik go het with the zien? flow, ja zeker. Maar, maar, maar dan denk ik, ja, easier said than done. Weet je wel? Want dan ja. kun je wel zeggen van, ja, het weer, eh, ik hoef er geen zorgen over te maken. Maar eh, weet ik veel, ik, eh, als, ik, als ik een retailer ben en ik zie dat morgen 30 graden is, dan denk ik, ja shit. Dan gaan al die klanten die gaan naar het strand en die komen niet bij mij. En dan, dan maak ik me dus wel zorgen. Ja, maar dan moet je eigenlijk beter. Het is beter om te kijken naar de dingen waar je dan invloed op hebt. Zo, zo van, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat de eerste volgende keer dat dit gebeurt, dat ik een plan heb. Ja. Dan dat je uh, ja. bij de pakken neer gaat zitten. Zie je wel. Uh, dit lukt niet, ik kan niks bedenken, het is onmogelijk. Hè? Dan, creatief denken is ook automatisch positief denken. Mm -hmm. Want als je alleen maar in de negativiteit zit, dan lukt het je niet om nieuwe ideeën te bedenken. En ook niet om oplossingen te zien. Nee, en, en flexibel is ook nodig als het, zeg maar, crisis... Uh, is en, de, en misschien is ook dat wel als we kijken naar de komende jaren die eraan zitten te komen denk ik wel een hele handige eigenschap toch? Improviseren is een ontzettend belangrijke eigenschap, zeker ja. in deze crisistijden en rare tijden, want dat zijn het. Ja. Um, en improviseren hebben we met z'n allen best wel goed geleerd ook, hè? Heel veel kantoorwerkers uh, uh, die zijn gaan thuiswerken, heel veel ondernemers hebben een nieuwe business bedacht of uh, zijn andere combinaties ja, gaan maken. Dus flexibel en gedacht, hè? Flexibel gedacht, ja, onder druk. Onder druk en maar het is fantastisch om jezelf die druk ook af en toe op te leggen. Ja. Want nu hebben we het geleerd, omdat het moest ja. eigenlijk. Moet je jezelf erin trainen, omdat het je weet dat het nog een keer uh, nodig gaat zijn. Ja. Is het niet nu, is het over tien dagen of over een, een maand of over een jaar. Ja, ja, ja, ja. Maar je moet daarin een soort ja, laten we zeggen, een soort uh, training inbouwen. Heb je daar een oefening voor? Want ook hier een skill ja. en, uh, een oefening voor flexibiliteit. Het makkelijkste is dat je twee dingen binnen je eigen bedrijf pakt of. Laten we even zeggen, twee uh, huishoudelijke apparaten binnen je eigen huis, ja. die niets met elkaar te maken hebben. En die zet je naast elkaar en je gaat bij jezelf denken, wat nou als ik hier één apparaat van zou maken? En bijvoorbeeld een stofzuiger en een, en een broodrooster of zoiets. Uh, in eerste instantie zul je denken: ja, dat heb ik hier nou weer aan. Ja, natuurlijk. Uh, en misschien... Dat is een hele logische. Ja. Ja, een broodrooster, dat zit altijd al, die broodkruimels. En als je dat combineert met de stofzuiger, dan. Ah, ja, Precies, dat, ik... dat zou kunnen, inderdaad. Ja. Maar uh, ook al uh, kom je daar helemaal niet en denk je: van, wat heb ik hier nou weer gehad? Dan heb je dus in ieder geval getraind hoe het is om dingen die je niet had verwacht samen te voegen. En daar okay. heb je fantasie en flexibiliteit voor nodig om daar te komen. Zo train je je creatieve spieren. Dus dat kun je ook doen bijvoorbeeld in een teamverband. Als je zegt van jongens, we hebben verschillende producten, verschillende diensten. Laten we het nou eens twee pakken waarvan je zegt van... Uh, of over samenwerken, daar gaan we het zo meteen over hebben. Kan ik me ook voorstellen dat je dat ja. doet van... hey, ik werk nooit samen met die van die afdeling. Maar stel dat we wel samen gaan werken. Oftewel vreemde combinaties maken eigenlijk. Zeker, zeker. Ja. Denk ook in extreme. Uh, creativiteit is denken in extremen. Groot, klein, uh, uh, uh, zwart-wit, um, uh, jagerprooi. Ja. Het helpt, dat, dat doen kunstenaars ook, dat doen uh, wetenschappers ook, ja. het helpt om die extremen op te zoeken. Want daardoor ga je zelf ook grotere stappen durven maken. Ja, mooi uh, gesprek met André van Duin, uh, wat je in je boek hebt staan, die ja. ook hierover gaat denken. Voor de Zeker. mensen die er meer over willen weten. Ja. Kritiek. De derde. Toen ik dat las, dacht ik, kritiek, wat heeft dat nou te maken met creativiteit? Juist. Ja, heel veel mensen denken bij creativiteit alleen maar aan heel veel ideeën bedenken. Dat is creativiteit voor veel mensen. Ja, ja ik ben ervan overtuigd dat als je kijkt naar het creatieve proces, hè, eerst een belangrijke... Uh, Creatieve vraag vaststellen, dat is stap 1. Ja. Stap 2 is inderdaad heel veel ideeën bedenken. Stap 3 is vervolgens een goede keus maken uit die ideeën. Met memo's uh, op woord uh, en alles? Ja, dat, dat, da, dat, kan, ja, dat ja. kan. Ik ben er geen tegenstander van, laat ik okay. zo zeggen. Maar daar komen we nogal op. Uh, en stap 4 is natuurlijk uh, uh, het plan uh, uitvoeren. Maar als je dan kijkt, eigenlijk is er maar één stap binnen dat hele creatieve proces waar je kritiek moet uitzetten. En dat is bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën. Al die andere stappen heb je kritisch kijken, kritisch denken en ook kritiek uh, uiten. Ja. Keihard nodig. Maar ik vind het wel, uh, en ik denk dat ik daar niet alleen in sta, uh, ik vind het moeilijk. Zowel om te ontvangen als om ja. te geven. Ja. Um, kun je dat oefenen? Zeker. Een van de vele... Oefeningen in het boek gaat over ook weer die extreme opzoeken. Dus ga eens een keer zitten met een paar vertrouwelingen en ga elkaar eens even helemaal roosten. Ik noem dat de slachtbank. Uh, ja, uh, dat, dat mag best een keer. Wel in een vertrouwde setting en met mensen die je vertrouwt. En ga eens bij elkaar zitten en ga eens kijken van... Laten wij eens even elkaar flink de waarheid vertellen. En je mag het best maar even theatraal maken. Ja, ja. Ja, Trek het naar het absurde toe. Ga echt uh, die roast in. Maak ook af en toe even een harde grap. En daarna lach je erom en ga je verder. Maar het mooie van kritiek is, er zit altijd een kern van waarheid in. Ja. Er zit altijd ja. een kern in die jij <laughs> uh, als, als flexibel ondernemer... Ook weer kan omturnen tot een actiepunt voor jezelf. Ja, maar dit kan ook uit de hand lopen, Vincent. Dat kan. Zo, ik zie al een team waar de frustraties <laughs> zeg maar onderliggend zijn. En je gaat elkaar roosten en het wordt één grote catfight. Zeg maar. ja, daarom zeg ik: het vertrouwen moet er zijn. Want anders ja, ja. belanden al die mensen op je To Do do List. En ja, ja. dan is ook weer een beetje niet. Ja, ja, ja, ja. ja. oké. Okay, dus kritiek belangrijk. Uh, dus ja. de, de, uh, dan hebben we uh, uh, samenwerking ja. uh, als, uh, als skill. Uh, ook een prachtige uitspraak daar. Als je snel wil zijn, ga dan alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen. Dat is denk ik een uitspraak die veel mensen uh, wel kennen. Ja. Uh, hoe verhoudt samenwerking zich tot creativiteit? nou Het heeft allemaal te maken met die bubbel waar je vaak in je eentje in zit. Veel ondernemers ook die zitten te denken op hun eigen kamertje of op een, binnen hun eigen bedrijf. Hè, binnen hun eigen bekende uh, ideeën. Je, je, je bouwt een, eigenlijk een soort circus in je eigen hoofd. En op een gegeven moment loop je zo vaak rondjes in je eigen circus dat je de uitgang niet meer kan vinden. Hm. Uh, hoe je dat oplost is door met anderen te gaan sparren. Er staan in het boek ook heel veel uh, uh, oefeningen die je met tweeën kan doen. Want heel veel mensen denken brainstorm, zou ja, moet ik meteen zes mensen uitnodigen en ja. <laughs> plakketjes gaan plakken. Ja. Hoeft helemaal niet. Mijn favoriete brainstorm is die van een duo, want je kan sparren met elkaar. Pingpongen noem ik dat Pingpongen, het is 50-50. Ja. Ja. Je hebt niet die derde of die vierde erbij... die misschien zijn mond te houdt als te weinig zegt. Ja, ja, je houdt ja, elkaar ja. scherp. Ja, maar het is heel anders dan in je eentje, inderdaad. In de Juist, trauil, je ja. hebt, want je hebt niet twee keer zoveel ideeën. Ja. Want je trikkelt elkaar ook. Hè, dat, uh, jij zegt iets, dat brengt mij op een nieuw idee. En die laadjes in mijn hoofd zijn grotendeels dicht. Maar als jij iets zegt wat mijn laadje opent komen er opeens tien nieuwe ideeën los. Is het ook slim, dat schiet mij nu denk ik er binnen, dat ja. zijn natuurlijk best wel veel ondernemers die dan op een gegeven moment zeker, dus zeg maar als je iets groter wordt en je hebt op een gegeven moment 20, 30 man personeel, dat vaak dan komen er lagen en zo. Het lijkt mij ook interessant als ik dan zeg maar directeur-eigenaar ben van een bedrijf, om ja. gewoon eens bij te spreken met iemand uit de fabriek, uh, waar ik normaal eigenlijk weinig mee te maken heb, want te zeggen hey hé, wij gaan eens dus met z'n tweeën zitten, poten op tafel, en ik ga een paar dingen tegen jou aanhouden wat jij ervan vindt, dan, dan verrijk je zo'n pingpong uh, sessie nog veel meer natuurlijk toch zeker ja zoek er ook daar die extreme op maar wat ik ook altijd zeg bij een uh, brainstorm hè, als het echt gaat om ideeën creëren zoveel mogelijk ideeën bedenken daar hoort ego hoort niet thuis daar mm. en kritiek hoort daar niet thuis dus ik zet ook vaak een groot bord neer uh, bij brainstorms die ik organiseer uh, uh, leave your ego at the door weet je wel dus het uh, is gewoon niet nodig of je nou directeur bent of, of uh, uh, uh, nou, no noem maar een andere functie op. Want die maken dat soort sessies nee. kapot, eigenlijk. Uh, eigenlijk wel. Want ja. dan gaan mensen dus ook reageren uh, op andere manieren. Als, als de baas dan wat zegt. Oh, ja. dus de, de baas zegt iets nou, zullen we alvast gaan klappen. Ja. Ze we heel enthousiast gaan reageren. Ja. Nee, als het een bagger idee is, dan hoeft dat niet. Ja. Want we gaan veel ideeën bedenken. Ja. We gaan ook niet benoemen dat het een bagger idee is. Ja. Kritiek. En dus ook positieve kritiek, van een compliment. Oh, wat een goed idee. Niet nodig. Het gaat om de hoeveelheid ideeën. En uiteindelijk kies je daar in een later moment in het creatieve proces het beste idee uit. En daar ga je, ga je mee aan. Maar staan. dit is ook wel een cultuurding. Hè? Want als er een cultuur heerst waarbij het gewoon hiërarchisch is. en de baas is de baas. en je gaat zeggen: jongens, we gaan lekker brainstormen. dan denkt iemand van de, van de afdeling. die denkt, het is goed gescheten. Uh, ja. laat de baas maar lekker zijn ideeën spuien. En dan zeg ik ja. Dus dat is denk ik ook wel zorgen dat je als, als ondernemer. een cultuur creëert waar je een level playing field hebt. waar iedereen als gelijkwaardig in zo'n brainstorm kan meedoen. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Ja. Uh, je hebt als oefening bij samenwerking, heb je ABC. Ja. Lekker eens uit, hoe doe je dat? Ja, dat klinkt als iets heel simpels hè, een ABC'tje is het in feite ook. Ja. Uh, wat je doet, je, je, je pakt een groot vel en dan schrijf je uh, alle letters van het alfabet op onder elkaar en daarachter, achter elke letter wat, uh, wat ruimte over laten. En um, je pakt je creatieve vraag, hè? hoe kunnen we, puntje, puntje, puntje. Ja. En uh, je gaat daar met een groep uh, mee bezig, uh, je hangt dat ding op. En zegt, oké, okay, uh, noem maar een idee uh, met de A en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Doe dit dus vooral niet op volgorde van het alfabet, maar uiteindelijk is het doel dat je uh, binnen, nou, ik heb het laatst gedaan, uh, binnen 10 minuten, lukt dat zelfs, binnen 10 minuten met zo'n groep, 26 ideeën bedenken met elke letter van het alfabet. Oh, dus dat idee begint ja, ja. met die letter van Wat het, het alfabet. Wat in feite totaal niet relevant is, maar het creëert ja. een soort van, ja. huh? een soort andere manier van denken. Precies, en op een gegeven moment stond er dus hula hoepen, stond er bij de H. En, uh, en uh, nou, Als dat een manier is om jouw evenement leuker te maken, ik was er niet op gekomen. Dus, uh, ja, ja. uh, en ik zeg niet dat het allemaal geniale ideeën zijn, nee. maar als jij dit met twee groepen doet en dan uh, binnen 10 minuten 52 ideeën ja. hebben, geweldig. dat is een echt mooi gevoel. En de meeste mensen denken van tevoren ook niet dat het gaat lukken. Kijk, dit is al een stuk interessant dat alleen maar memootjes op plakken met zo'n ideetjes. Ja, Zeker. Ja. Ja. Ja. Het geeft bijna structuur om maar een brug te maken. <laughs> Want dat is de, de vijfde ja. uh, structuur. En ook daar had ik zoiets bij van, dat klinkt dan weer als totaal niet creatief, structuur. Waarom is de, de skill van structuur zo belangrijk? Nou, kijk om je heen. Overal is structuur. Uh, wij zitten hier op banken, microfoons, camera, lichten. Ja. Um, uh, de wereld eromheen is ook een structuur. Uh, ik hoor bij het uh, mensenras, dat is ook een structuur. Dat geeft mij bepaalde dingen die ik wel kan, niet kan. Alles om je heen is structuur. Dus we zijn eigenlijk al de hele dag bezig om heel creatief om te gaan met de structuren die ons gegeven zijn. Ja. Uh, of het nou de planeet is of, of andere kleine dingen. Maar dat geldt dus ook voor uh, dat glas wat hier staat of het boek wat daar ligt. Alle dingen zijn een structuur. Nou, dat kun je natuurlijk wel net doen alsof creativiteit niks te maken heeft met structuur. Maar natuurlijk wel. Je hebt juist de structuur nodig om creatief te zijn. Heel veel mensen uh, gaan ook pas aan qua creativiteit als ze weten waar de grenzen liggen. Een structuur kun je op drie manieren beleven. Uh, nummer één is een gevangenis. En dan zit je volledig vast. Ah, shit, dit is nou eenmaal de structuur. Hier moet ik me in, in bewegen, maar ik voel me hier helemaal niet oké okay mee. Nee, mm -hmm. weet je, ik, ik wens je dat niet toe. Manier twee is... Dat je het ziet als een houvast. Dan ken je een beetje de kaders, de richtlijnen. En daarbinnen doe jij gewoon op je gemak je ding. Nummer drie, dat is een mooie uitdaging. Kijk er eens naar, naar de structuur, als een speeltuin. Maar een speeltuin heeft altijd een grens eromheen. En kinderen kunnen daar... 100.000 manieren uh, vinden om mee te spelen. De me het leukste spel is vaak net even op de rand van die grens. Mm. Ze weten ook wel, eroverheen moet ik niet, want er rijden auto's. Dat is gevaarlijk. Mm. Maar een beetje balanceren op die grens of uh, mm. altijd die hoek in. Of, ja, ja, ja, ja. Je ziet gewoon veel meer mogelijkheden als je naar de wereld durft te kijken als een speeltuin. Ik vond het, het mooi te zeggen, dit trek ik bij mijn gesprek, wat ik eerder een keer met iemand had. En die vergeleek dit met. Ik weet niet of jij, hoe jij dat. Uh, wat jij ervan vindt. Maar die vergeleek het met jazzmuziek. Ja. Die zei: de, de structuur. jazzmuziek is. Uh, de kracht van jazzmuziek is improvisatie natuurlijk. Zeker. Maar het is altijd gebaseerd op een thema. En, en ja. eigenlijk is dat thema misschien wel de structuur. die ervoor zorgt dat je. Want toen zei iemand ook van ja. want als die structuur, dat thema er niet zou zijn. dan zou het een puin op worden. Echt. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben wat minder van de jazz, meer van de funk, vandaar nou ook Prince, James Brown, dat zijn mijn helden, zeg maar. Yeah. En uh, daarbij geldt ook de regel on the one. En daar staat ik een stuk over in het boek, uh, dat het erom gaat, dat als je steeds terugkomt op de één, en daar een, een, een, een baslijn ligt die iedereen uh, ziet, yeah. en um, hè, dat het allemaal wel een bepaalde uh, basis heeft, dan hoef ik voor de rest de muzikanten niks meer te vertellen. Ja. Dus iedereen krijgt alle vrijheid. Als je maar elke keer op die één eventjes een accentje legt. Zodat iedereen weet. Ah, we zijn er weer. We zijn er weer. Weet ja. je wel. En ja. bij jazz uh, gebeurt dat ook. Alleen ik merk wel dat bij sommige jazzconcerten het mij iets te neurotisch wordt. Ja, ja. Misschien ben ik dan toch iets meer in de structuur. Dan, ja, nee, ik, dan ik, ik soms. Ik denk. hoor wat je zegt. Ik ben helemaal met je muziekeuze <laughs> eens. Na tien minuten word ik er ook helemaal galisch van. Uh, ook hier nog tot slot een oefening. Ja. Uh, uh, en dat is uh, de leg uit wat is, wat is handig? Of wat is een leuke oefening om te te doen als, gaan ja, als het gaat om structuur. Het uh, gaat om structuur. Het is goed om jezelf een beetje te kennen hè, en dan uh, trek ik hem even naar twee extremen toe. Sommige mensen zijn Pietje Precies, hè, een perfectionist, sommige mensen zijn een Pietje Bel. Dus een soort uh, rebels type die lekker speels in het leven staat. Ga dan eens een dagje precies het tegenovergestelde doen. Als jij normaal gezien lekker op de Bonnefoy naar een stad toe gaat om daar te genieten, ga dan deze keer eens een keer alles van tevoren plannen. Je staat op op een bepaalde, bepaalde tijd en ook echt aan houden. Je helemaal van tevoren? Ja, oké. je al weet al de... naar welk museum je toe je gaat, gaat hoe laat je er bent, waar je gaat lunchen, hoe laat je, je, je, weet, je hebt ook al de menukaart bekeken, je hebt van tevoren besloten wat je, gaat, wat je gaat lunchen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Doe dat een hele dag. Je mag ook iemand meenemen als hij maar meegaat in die keuzes die je maakt. En um, dat kan heel erg helpen in de wereld anders zien. En kijken, wat levert het jou op ja. om dat een keer te doen. Als je een volledige chaot bent en het heel precies doet. Of andersom ik natuurlijk. Zeg, andersom is ook, andersom is ook heel interessant. Ja. Dat je echt een keer loslaat. Van ja, Ik ga wel wanneer ik wakker word. Nou, voor een, een perfectionist kan het heel erg frustrerend zijn. Ja. Maar misschien uh, heeft hij eindelijk eens een keer lekkere rust. En uh, uh, kijkt hij naar een stad op een totaal andere manier. Dus zulke dingen helpen jou flexibeler. En dus uiteindelijk ook... Creatiever worden. Wat hebben we allemaal gemist? Want nogmaals, we kunnen bij lange na niet zeg maar, het hele boek uh, behandelen. Vandaar dat we het hebben opgehangen aan die vijf uh, prachtige skills: hè? fantasie, flexibiliteit, kritiek, samenwerking, structuur. Wat vinden we nog meer in het boek? Want over muziek, je hebt ook een soort van je hebt een soundtrack gemaakt hè? Ja. per skill. Dat ja, uh, allemaal muziek. Wat staat er allemaal? Kun je eens kort nog even vertellen wat er allemaal in het boek staat? Ja, nou, het hele boek is uh, opgehangen aan de vijf skills. Maar je leert bijvoorbeeld ook: wat is creativiteit nou precies? En wat is nou het verschil tussen die kunstenaar en die wetenschapper? En die, ja. die, die, die uh, aanpak die zij hebben? Uh, er staan tientallen oefeningen in die je uh, morgen kan gaan doen met z'n tweeën in, in een kleiner groepje of in een hele grote groep mm -hmm. en in je eentje natuurlijk ook, hè, niet te vergeten. Ja. en um, ja, Uiteindelijk is de bedoeling van het boek dat mensen wat speelser naar de wereld kijken en vooral kijken van hoe ze hun onderneming uh, naar, naar het volgende level kunnen trekken ja. door creatief te leren denken. Ja, dat is dus en commercieel, maar het wordt ook leuker. Absoluut, absoluut. Maar help jij ondernemers ook hiermee? Geef jij workshops of hoe we moeten ja, het zien? Zeker, ik, ik geef inspiratiesessies, waar waar waarmee ik dus uh, zelf gewoon aangeef van dit zijn de dingen die jij zou kunnen doen en dat doen we er eentje. Ja. Maar ik uh, geef bijvoorbeeld ook een training van twee dagen waarin je volledig uh, focust op. De skills die je uh, moet leren en, uh, en, en de oefeningen. En de tweede dag gaan we ook echt aan de slag met jouw uh, specifieke wensen uh, op creatief gebied. Of, of jouw specifieke uh, vraagstukken binnen jouw bedrijf. En dan gaan we dus uh, brainstorms mee doen met mensen van verschillende bedrijven. Uh, maar dat kan in een team zijn of ja, in een hele organisatie. Dat Zeker, ja, in company, Gabig. maar ook, er zijn ook open inschrijving uh, trainingen. Ik heb genoten van het boek. Uh, en, uh, dank, ik vond het superleuk dat jij mijn gast was. Uh, en als je hebt zitten kijken, nou, in ieder geval één geruststelling had je in het begin al te pakken. Iedereen is creatief. Maar wil je daar als ondernemer nou echt een stap in zetten, dan uh, hieronder zie je het adres van, uh, van Vincent. En dan vind je daar nog veel meer informatie of als je contact uh, met hem wil. En ik zou zeggen, ga het boek lezen. Dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast van 7D TV? Ook dankjewel voor het luisteren. En uh, TV, vind je dit soort gesprekken nou tof? Uh, dan vind ik, het, vind ik het super tof of als je je abonneert op mijn Spotify-kanaal of op mijn YouTube-kanaal. Heel graag tot een volgende keer en voor nu dank je wel voor het kijken. Hoi! Speelskills. Creatief denken kun je leren, maar het is geen kwestie van recht toe recht aan. Vincent Merck neemt je mee op het avontuurlijke kronkelpad van de speelskills. Met de theorie en de oefeningen in dit kleurrijke boek leer je jouw creatieve gaven verder ontwikkelen. In je eentje, samen of in een groep. Inspirerende voorbeelden uit het beeldende kunst, muziek, film en poëzie vliegen je om de oren. Na het lezen van dit boek ben jij een creatiever mens.